Wij waren de eerste, wij waren hier al om vier half tien al. Ik denk, ik ga je met een auto in, kom straks weer, met een nieuwe weer komt straks. Nee, maar ik had een, een, een, een soort tekening, die had ik uit de, uit de kunsthandel. Je moet dat ding erbij weghalen. En die komt wel uit de kunsthandel, ook nog een bekende naam, maar hij was op... Uh, op, ja, op het zagbord, hè wat is het? Nee, het is karton. Hij is op karton geschilderd. En dan dachten we dat het wat waard was, maar uh, het was niet veel waard. Want ik kwam in die tijd van de oorlog kwam dat vaker voor dat ze op karton schilderen. Dus, uh, nou ja, dan weten we dat nu dus. Maar ik kan het zo niet schilderen hoor. Nummer 29. Om zo'n taxatiedag als dit te gaan doen, met zoveel diversiteit, ja, dan, dan is het noodzakelijk om als algemeen taxateur eh, ingezet te worden. om in ieder geval het algemeen informatie de weg te kunnen geven, zodat mensen een houvast hebben. is allemaal in het Jabakan getekend, door deze meneer. Dat is de vrouw, dat is hij zelf. En allemaal mensen die toen aan de Burgha-Spoorlijn hebben gewerkt, die heeft hij getekend. Kijk, dat zijn hele oude documenten. En daar heeft hij dat op getekend. En ik wil het aan een of andere museum doen, maar ik heb geen idee wat voor soort museum. En zou zij mij even een uh, wegwijzing helpen? Ik heb twee Romeinse olielampjes uit een opgraving uh, 40 jaar geleden. En ik ben heel benieuwd wat deze taxider van zegt. Het Oud-Haardkundig Museum vond ze toen de moeite waard, maar. Ik wil het nog even zeker weten. Uh, ik heb ze op een gekocht uh, 45 jaar geleden in Noord-Afrika. En het museum wilde ze toen hebben, heb ik niet gedaan. Maar uh, ik ben toch nog steeds benieuwd, van zijn ze echt, echt? Ik wil het nog een keer laten bekijken. Ik ben aan de beurt. Ik ben uh, geboren in Nederlands-Indië en dit is mijn uh, overgrootmoeder. En daardoor, he, we, he, dit is eigenlijk een familiebezit, maar ik ben toch benieuwd of het nog iets is. <laughs> Hier een stukje afgebroken, doe ik een beetje spuug op, even laten intrekken. Het probleem is, het ruikt nu over me. Uh, als het echt Romeins is, dan zou dit eigenlijk naar een hele oude velder gaan ruiken. Dus het is een, een nepper. Ja. Nou, hier hoef je oh, ja. niet aan te Ja, En dit had elke dame in, in, in de boekenkast, hè? Ja. Je moest dit hebben. Ja, want allereerste hulp staat erin. Het is een heel mooi memorabil memorabilisch boek, maar qua waarde is het een beetje niet uit te drukken. Ja, het heeft een emotionele waarde, maar niet financieel. Nee, echt niet. En toch gaan we heel tevreden naar huis. Maar ik ga eerst nog even snuffelen.